Vandaag zijn we bij het jeugddebat in Lelystad. Om erachter te komen waarom het zo belangrijk is dat jongeren stemmen. Waarom wordt er zo weinig gestemd door de jongeren? Nou, omdat ze meestal geen uh, behoefte hebben van uh, waarom ze stemmen. Want uh, tijdens lessen van maatschappijleer wordt veel te weinig uitgelegd over politiek. En dat vind ik dat er veranderd moet worden. Hoe kunnen we dat oplossen dat dat wel toegankelijk wordt voor hen? We kunnen bijvoorbeeld uh, metaalgebruik vermakkelijken. Uh, meer met social media werken, jongeren uitnodigen, voorlichtingen geven op scholen en zo uh, de jeugd meer actief krijgen voor politiek in de samenleving. En via welk uh, platform zou jij jongeren uh, denk je het snelst bereiken? Via social media, Instagram is heel populair nu, Snapchat misschien wel, Facebook, Whatsapp. Dat kan allemaal meespelen denk ik.